Oké. Okay. Als burgemeester werk je voor een stad. Als minister werk je voor het hele land. De impact die je kan maken is enorm, is vele malen groter. Het is eervol en het is prachtig werk om te mogen doen. Sommige collega's waar ik zo ontzettend fijn mee heb samengewerkt. Om te werken voor die stad en die mooie dingen te realiseren. En ik heb nu nieuwe collega's, een geweldig team om me heen, ook dankbaar voor. Dus ik voel ook dat ik in een warm bad ben gevallen. Okay, um, ik heb mijn periode gehad dat ik alles draaide van Nina Simone, nog steeds. Dat moest ik dan horen. Maar ik merk de laatste tijd dat ik in de vrolijke buik kom van de chansons. Ja, een, een goede chanson maakt mij gewoon ongelooflijk vrolijk. Ja, laatst heb ik weer het hele oeuvre van Stromae gedraaid. Ja, maar ik vind eigenlijk zijn voorganger, uh, ik ben even aan het zoeken, uh, Brel, Jacques Brel. Ja, briljant. Ik vind kracht. We kennen allemaal van de dijk, de stad Amsterdam, en we kennen het nummer niet van Brel, wanneer die over Amsterdam zit. Fantastisch nummer. Er zit zoveel explosie en energie en in kracht, daar hou ik dan van. Ik vind excuses uh, zijn belangrijk. Niet alleen voor mij, een hele grote groep mensen, voor mij persoonlijk vraag je. Ik nog met drie generaties teruggegaan en we zien familieleden die tot slaaf gemaakt zijn geweest en op plantages hebben gewerkt in Suriname. Mijn vader bijvoorbeeld kwam aan met de boot vanuit Suriname eh, eind jaren 50. In IJmuiden, in Velsen. En 50 jaar later was hij in datzelfde IJmuiden, in hetzelfde Velsen, waar ik toen, zijn jongste zoon, burgemeester werd. En een mooie cirkel is dat geweest. Ze zitten daar voor het eerst voet aan land. En wat ik eigenlijk aangeef is, die geschiedenis is geschiedenis. Hij heeft wel degelijk iets achtergelaten binnen de familierelatie. En dat respecteer ik. En dan breng ik toch het gedeelde verleden en de gedeelde toekomst samen. Niet alleen als persoon, ik denk ook als bestuurder, als minister. En daarom vind ik het zo mooi dat het nu onderdeel is, ook van de geschiedenis van ons land. Ik vind het kracht hebben. Een minister-president die uh, op een bepaalde plek en een positie iets uitspreekt. En diverse leden van het kabinet die over, uh, in andere delen van uh, overzeese gebieden aanwezig zijn om eventueel toelichting te geven. Dat is kracht. Dan laat je zien dat je er ook bent. Het verleden werkt altijd door in het heden. En dat kan niet los van elkaar zien. Het werkt door in onbewuste en bewuste uitsluitingsvormen. Heb er ook voor. Zie dat. Leer elkaar kennen. Ja, doe de moeite om elkaars geschidsgienis te begrijpen en elkaars eh, samenleven te begrijpen van nu. Want dan ga je lijnen zien en verbanden zien. Nee, doe die moeite. Het is echt dan ga je makkelijker met elkaar en samenleven. <lers make you hungry> <laughs> Ik ben ooit begonnen als klein yogi. Uh, vond ik glas en keramiek fantastisch en ik heb me alleen maar gespecialiseerd in Nederland. Je ja, hebt bijvoorbeeld de keramist van der Hoef en die vond ook dat de schoonheid van het aardewerk wat hij maakte moest ook beschikbaar zijn voor zeg maar de gewone man en vrouw met een lage beurs. En daar werkte hij voor en dat is van een schoonheid dat is fantastisch. Nou, daar gaat mijn hart van kloppen ook het verhaal wat er achter zit en eigenlijk de schoonheid van het keramiek of het glas, dat is tijdloos. Ik heb veel ouders gesproken met uit huis geplaatste kinderen. Die hebben mij ook uitgelegd wat het met ze gedaan heeft. De impact op het gezin zelf, op het moeder zijn. En moeder als voorbeeld. Ik heb dat meteen op het netvlies. Het verdriet wat er was, het onbegrip wat er was, wat er was overkomen. En dan denk ik van verdraaid ons stelsel moet echt even die menselijke maat, daar ben ik zo trots op het coalitieakkoord, dat de mens ook centraal staat. En ik probeer dat in, nee, niet proberen, maar ik doe dat ook in mijn werk. Ik redeneer vanuit die mens, aan die mensfactor. Heel belangrijk, toegang tot het recht betekent dat Nederlanders allemaal moeten weten van er is voor mij in een situatie van een conflict of een incident of een probleem de mogelijkheid dat ik hieruit kan komen met behulp van het recht. Je moet niet onnodig willen juridiseren, maar als je ook een slecht en laag inkomen hebt, ja, of totaal niet machtig bent, en je woont in dit land, dat je wel degelijk bij conflicten de weg kan vinden van verdraai, hier sta ik voor mijn zaak. Of dat nou tegen de overheid is, of een grote multinational, of je buurman, of je wooncorporatie. Je moet je verhaal kunnen doen. Ik denk dat we dan uh, zijn. Bravo, dan ga ik rennen naar het BWO. Rennen naar de BWO.